5G is 50 miljard keer kleiner dan het grootste ding in ons zonnestelsel. En nee, het is niet uw ma. In 2021 ontdekte NASA het grootste ding in ons zonnestelsel. Een radiogolf van 200.000 kilometer lang. Dat is ongeveer de helft van de afstand van de aarde tot de maan. Of 241.000 keer de Burj Khalifa die op zijn beurt 23 blauwe vinvissen hoog is. En die zijn dan 60 keer groter dan een 4G-golf en 600 keer groter dan een 5G-golf. De kortere golf zorgt ervoor dat 5G efficiënter wordt gebruikt dan 4G. Daardoor wordt er dus meer data per radiogolf verstuurd. En zo zal het netwerk minder snel vollopen en worden gegevens met minder vertraging uitgestuurd dan bij 4G. Dat geeft jou de kans om nog sneller te internetten en zonder enige vertraging te streamen en te gamen. Of je nu van op de trein, een festivalweide of van op het International Space Station stuurt. Er is wel een kleine disclaimer: 5G is nog niet overal beschikbaar en er wordt nog volop aan nieuwe features gewerkt. Dus als je niet in een gebied woont waar 5G beschikbaar is, dan zult je nog even moeten wachten voordat je van de voordelen kunt genieten. Maar hey, de toekomst ziet er veelbelovend uit met deze revolutionaire technologie. Dus wil je niet het grootste ding in ons zonnestelsel zijn, maar misschien wel het snelste? Surf dan snel naar mobilevikings.be en ontdek onze 5G-prijsplan.